De head en de body zijn de twee gebieden waarin een html pagina eigenlijk alle rest van de pagina komt te staan. In de body komt al het zichtbare te staan, dus alles wat eigenlijk op de pagina zal worden weergegeven, over het algemeen. En in de head worden dingen geplaatst die van belang zijn voor de pagina zelf, die bijvoorbeeld iets over de pagina vertellen. Dat wordt meta-informatie genoemd. Of er kunnen ook andere bestanden geïmporteerd worden via elementen in de head. Bijvoorbeeld een JavaScript bestand of een CSS bestand. Er is één element wat altijd voor moet komen in de head nog en dat is de title. In het title element wordt... Jawel, de titel van een bestand beschreven. Je zet nu dus gewoon tekst binnen deze twee elementen, dat wil zeggen na de openingstijk, maar voor de sluittijk. En je ziet nu dat deze tekst weer wordt gegeven in de tab van de pagina. Dit is dus het title element. Het titel element is behoorlijk eh, belangrijk, want als iemand verschillende tabs open heeft in de browser, wat tegenwoordig meestal het geval is, dan geeft die titel weer welk bestand dat ook alweer was in die tab. Dus daaraan kunnen mensen nog herkennen eh, welke site dat ook alweer was. Dus die titel is heel belangrijk. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de zoekmachines title is een belangrijk onderdeel van een pagina we kunnen hier ook weer een tab plaatsen om aan te geven dat die binnen het het element staat